Hallo mensen! Leuk dat jullie weer kijken naar... Coolmaker Viesbots 9! Dit keer ben ik alleen. Ik ga vandaag weer een potje Skyward spelen. Net zo. Als je kon zien... Over Power Chest. Yes! Over power chest. En Setsen. Dat is goed. Oh yes! Een Endeavor! Maar... Uh, dit is mijn tweede video. Als jullie de eerste video niet hebben gezien, kijk die dan ook even. Vind je het leuk? Nee, schuintje. Mag je wel weten of je het leuk vindt. Natuurlijk. Maar, hoop natuurlijk dat je ook leuk. Vindt. Als je deze nou leuk vindt, kijk dan ook even die andere. Dat is met lopen, en ik. Dat is een vriend. Dit is silk. En nu! Oké, okay, chest. Waarom een Oh, oh god. Ik denk dat er hier nog een gast is. Oh, ga ik killen jongens! Ga door killen. Nee. Nee, jongens. Nee. Hoe kan hij mij beslaan? Nee, maakt niet uit. Tot de volgende video. Hallo, daar ben ik dan weer. Sorry voor de lag! En sorry dat ik zei dat het de volgende video werd. Want het werd natuurlijk een andere game. Nou, dus ja, alles van SkyMars. Oh, het spaart me echt heel erg van de lag. Ik ga er nog wat mee doen, maar niet met de lag, maar zorg dat het weg gaat natuurlijk. Ik ga niet zo dat het lag blijft, want dat is natuurlijk vreselijk irritant. Ik merk het zelf ook met spelen. Als ik dus geen video aan heb, is stuur veel minder een Oké. Okay. Zijn jullie... Ge is er iemand serieus mij nu aan te schieten? Zit er eigenlijk? Oké, okay, in de boom. Oh nee, boek. Oh. De kant, deze kant. Oh nee! Wat een misser jongen! Poep! Ik heb niks meer. Auw, auw niet mijn bibs, niet mijn bibs! Die is te mooi voor ja. jou. Niet mijn bibs pijn doen. By the way! Kom dan. Auw, oké, okay, sorry, sorry. Nee, nee, sorry, sorry! Spijt me, spijt me, ja. Help, help, help, help, help! Nee jongens, we zijn weer dood gegaan. Cool. dus tot het volgende potje. Hallo, daar ben ik weer met mijn potjes kan. Um, oh, dit is waar ik begonnen was. Met Lobo. Laten we beginnen. Ja, ik heb een kit gekozen. Ik heb heel veel bang dat ik gekozen. Wat zijn dit voor boekjes daar? Ze zeggen Lutski Doodles. Het is wel Lutski Doodles. Niet zo dat ik ze weet. Nee, wat gebeurde er? Ik kon hem niet slaan! Nee. tot volgende, watjaaaaan! Hallo, hier zijn we weer met een nippertje skybox. Nu dan nog te seconden. Nee. Ja. Laten we beginnen. Mijn lekker zo erg. Ik heb nog nooit zo gehad. Ik heb altijd heel veel likes met video's opnemen. dus Dus ik wel heel vaak zeggen: dat gaat weg. Dat gaat uiteindelijk weg. Dat dus jullie vanzelf eigenlijk wel merken wanneer ik een laptop heb. Ah. Oké. Okay. Hmm. Ik weet niet zeker, maar ik weet bijna zeker. ik heb er niks goed zijn. waarom ik nou ook bij deze pech oh, nee nee, nee, nee. Nee jongens! Nee! Wat ben ik een Minecraft noem zeg! Yeah. Nog een potje! Daar ben ik weer! Weer. Weer, maar daar ben ik weer. Met een nieuw potje Skybox. Dit gaat wel en ik voel het gewoon, hoop ik. Lopen ze in het overgeheel wel. Wat beterheid schouders dan ik. Komt Laat ik dat het beter. gaat. eerst. Straks. Eerst straks. Wat een creep. Nou ja. Uh, ik hoop. Ja. Ik... Nou! Wat is dit? Ik oh. heb oh, nee beetje nee. I need something beetje een beetje een Nee. Dat deed hij niet. Ik je niet meer mij. Mee? Nee, ik ben niet een YouTuber. Ik hoop dat ik hem ken. Tentakels, kom man. Ik nee, kom man. Kom man. Hij is kruimman. Ik uh. kan maar wel blijven cappen. Maar wat dan? Nee, hey, please. Please, ik ga hem vermoorden. Dan gaan we team. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Misschien ook niet. Dat is toch wel een slecht idee. Ja? Oh, mag dat zien? Mag ik Fijn. Nou, klinkt misschien niet raar, maar dit was het einde van de video. Het was een hele korte video, maar maakt allemaal niet uit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even of een like achter als jullie willen. Ja. En abonneer, uh, maar dat maakt mij niet uit of jullie het leuk vinden. Maar als jullie het nou leuk vinden, laat dan een like achter. Zo zou ik het zeggen. Maar, ik moet nu, nu. Het, is het einde van deze video. Bye!